Welkom in deze nieuwe video, mijn naam is Anon We gaan vandaag reageren op de videoclip van King Kingcubie met Iman boys Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren Iman, hoe noemt de videoclip? Sturks kan niet Turks uh, Qubi, busy, Boyong. Ja toch, we zien naar de intro Ah fuck die intro, skip die intro boys We gaan nu, weet je wat, ik doe even dus dit Really nigga We gaan nu beginnen man, je weet toch Ayman Ja toch yep. Ik hoor niks Ik hoor wel Kubi. ja toch. Alle die rip, ik hoor dit. Ik weet niet, ik hoor Imis is Ik kan geen Turks. vlumens. mensen. kan jij Turks? Nee man, ik kan geen Turks, no boys. Alle vluchtelingen, kijk eens Turks. helemaal vertaal dat. Ja toch. Als wel lekker, man, ik lekker, man. Ik haal Ik Ik Ik Ik het. Ik Dank Daarom hard, gewoon hard, maar je weet toch. Wel. Kijk verder. Ik heb een oorlog, ik heb mijn microfoon ik heb Ik ben een beetje, ik weet een oorlog, ik heb een oorlog, ik ik ja. Zo, ik zag die niet. Oh yo, yo, yo. Ja, hey, dan ben Ik met die ding, weet je, een Ik ben een man. Side ik ben een de... I'm a ben een man. Ik ben een man. Ik ben een man. Ik ben een man. een man. Ik ben een man. Ja toch, ja, toch Oh ja, Deo, Ayman, dat had je een keertje no, op school ik... gedaan, je had je een keertje op school gedaan. Voor de mensen, ik ga het verhaal echt eens La, keer... Laat het een keer, kijk, Ayman, de leerkrachten kijken toch deze video en wat fuck jullie, jullie mogen toch weten, ik heb schaad ja. aan jullie. Hey Anam, ja, ik heb die video gestuurd video de disco, weet je dan nog? Ja, voor de mensen, Ayman had uh, een aansteker gepakt, op school was dat, en dat was met Deo en hij ging het gewoon zo doen. Op de school, joh. Oh, hij was. Bij ja, jou. laat dat zien op de kijkers, kom op man. Ja, ik zal het je zien. Leuk kracht kijken mee. Kutwief. Ja, wat leuk. Ik sta nog mijn stak, dat man. is geen fantastische leg. Dat maak contact met die kerk, maar ben met kompas op de weg. 9 milieu op de heup en twee shot is in de. Ja, toch roze leak, kijk eens. Die hou je van de schot, is het teken, We stekken en berekenen. die leven. Ja toch ja, sticker. Ik moet elke dag mijn leven verbeteren. Daarom elke dag dat weten Oh, die beet is die beats lekker bro, wallah. Oh, als zij daar dan. jelle ik vind het grappig. Dan site. Dat zo. Oké okay, maar welke cijfer? Oké okay, Ayman, ik doe dat altijd bij, als ik op video's ga reageren Ayman. Welke cijfer geef je deze videoclip? Een, uh... een, een 8. Ik geef dit ook een 8, het is gewoon goed. De beat is goed, de shots zijn goed, de videoclips goed. Alles... Eigenlijk is alles goed in deze videoclip. En je bent goed ja. een like hier, boys, Even een S van een king. TV. Like, Wie niet liked jouw ja, is like je moeder, heet eens hoe kan je like best Boys, jullie moeten ook mijn video liken, like even de video, abonneer wie dat niet doet, I'm an year. Je piaantje, moeder Heet ja, voor de mensen, Bedankt like voor het kijken, vergeet niet liken Dus, je, tot je hebt gehoord wat ik zei, doe dat niet die komt, dan komt de uh, op je huis Ja toch, peace, out I'm the light.